Hoofdstuk 27. Mozes de Prins. Exodus 1:2. Weet je nog dat de hele familie van Jacob in Egypte woont? Jacob zelf is al lang gestorven en Jozef en zijn broer zijn ook gestorven, maar hun kleinkinderen wonen nog steeds in Egypte. Al die kleinkinderen samen heten Israëlieten en ze wonen in een stuk land van Egypte dat Gozen heet. Farao is ook al lang gestorven. Er is nu een andere koning de baas. En deze andere koning, deze nieuwe farao, weet niets van Jozef. Hij weet niet dat Jozef vroeger onderkoning van Egypte was. En hij weet ook niet dat Jozef alle mensen koren heeft gegeven toen ze zo'n honger hadden. Deze farao is niet aardig. Hij houdt niet van de Israëlieten. Eigenlijk is hij een beetje bang voor hen. Farao zegt tegen zijn knechten, die familie van de Israëlieten wordt steeds groter. We moeten oppassen dat zij niet de baas worden in het land. Weet je wat we doen? We laten de mannen van Israël hard werken voor ons. Als ze hard moeten werken hebben ze geen tijd om te vechten. Alle mannen van de Israëlieten moeten nu voor Farao werken. Ze moeten stenen bakken en daarna moeten ze van die stenen muur bouwen voor een grote stad. Maar de familie van de Israëlieten wordt steeds groter. Er worden zoveel kinderen geboren. Farao is nu nog banger voor hen. Hij zegt, dat gaat zo niet langer. Straks zijn er nog meer Israëlieten dan Egyptenaren in ons land. En dan zijn die Israëlieten de baas. Farao bedenkt nu een heel gemeen plan. Hij zegt, alle jongens die bij de Israëlieten worden geboren, moeten worden doodgemaakt. De meisjes mogen wel blijven leven, want meisjes kunnen niet vechten. Maar ieder jongetje dat wordt geboren, moet in een grote rivier de Nijl gegooid worden. Wat een gemene faro, hè? In een klein huisje in Gozen wonen een vader en een moeder met hun twee kinderen. Het oudste kind is een meisje van een jaar of tien. Ze heet Mirjam. Het andere kind, een jongetje van drie jaar, heet Aaron. Op een dag krijgt de moeder weer een baby. En het is een jongetje. Dat jongetje moet dus in de rivier worden gegooid, maar dat willen de vader en moeder natuurlijk niet. Ze houden veel van het kindje. Ze vertellen aan niemand dat ze een baby hebben. Ergens in een hoekje van een huis verstoppen ze het jongetje. Maar als de baby drie maanden is, kunnen ze hem niet langer verbergen. Hij huilt nu zo hard dat je het op straat hoort. En als de soldaten van Faro ergens een baby horen huilen, komen ze binnen. Als ze zien dat de baby een jongen is, maken ze hem dood. Hoe moet dat nu verder? De moeder heeft een slim plannetje. Ze plukt een hoop riet dat aan de kant van de rivier de nijl groeit. En van dat riet vlecht ze een mandje. Het is net een wiegje. De gaatje stopt ze goed dicht, zodat er geen water in kan komen. Ze maakt er ook een deksel op van riet. Als het mandje klaar is, legt ze een jongetje erin. En dan gaat ze ermee naar de rivier. Ze loopt een eindje het water in en zet het mandje tussen het riet dat daar groeit. Nu is het een bootje geworden. De moeder gaat weer naar huis, maar Mirjam, de grote zus, blijft in de buurt om te kijken wat er gebeurt. Na een poosje komen er een paar dames aan. Ze wandelen langs de rivier. Eén dame ziet er heel deftig uit. Ze is de dochter van Faro. Ze is een prinses. De andere dames zijn haar dienstmeisjes. De prinses gaat zich elke morgen in de rivier wassen. Wat doet ze nu ook? Ze loopt langs het riet door het water. Hé, hey, wat drijft daar tussen het riet? Een mandje? Ze zegt tegen haar dienstmeisje... Ga dat mandje eens pakken. Wat zit erin? Het dienstmeisje gaat ook het water in. Ze pakt het mandje en brengt het bij de prinses. De prinses doet de deksel van het mandje en wat ziet ze? Een lief klein jongetje. Wat een schatje. De prinses weet wel dat de jongetjes van de Israëlieten moeten worden doodgemaakt. Ze zegt, maar dit jongetje niet. Dit jongetje wil ik houden. Ik doe net of het mijn zoon is. Wat een mooi kindje. Ja, dat kindje is mijn zoon. Maar de prinses is geen moeder. Ze kan het kindje geen melk geven. Hoe moet dat nu? Mirjam heeft alles gehoord en gezien. Ze komt er vlug aan en ze zegt tegen de prinses. Ik weet wel een vrouw die het kindje melk kan geven. Zal ik haar halen? Doe dat maar, zegt de prinses. Mirjam rent naar huis. Moeder, de prinses heeft ons broertje gevonden en ze wil hem houden. Maar ze kan hem geen melk geven. Kom gauw mee. De moeder gaat natuurlijk vlug met Mirjam mee. De prinses zegt tegen haar. Wilt u voor het kindje zorgen? Als het groot is, moet u het bij mij in het paleis brengen. Dan doe ik of deze jongen mijn zoon is en ik noem hem Mozes. Nu kan de moeder rustig voor haar zoontje zorgen. Als de soldaten in haar huisje komen zegt ze, blijf van hem af. Dit jongetje is de zoon van een prinses en ik zorg voor hem. Mozes blijft nog een paar jaar bij zijn ouders in het huisje in Gozen. Hij speelt met Mirjam en Aaron, maar op een dag brengt zijn moeder hem naar het paleis van de prinses. Mozes wordt nu een echte prins. Hij krijgt een mooie kamer en prachtig speelgoed en hij moet leren lezen en schrijven. Als hij groot is, krijgt hij een prachtige wagen met paarden om door de stad te rijden. De mensen op straat zeggen, kijk, daar rijdt Mozes, de zoon van de prinses. Maar Mozes weet heel goed dat de prinses niet zijn echte moeder is. Zijn echte moeder woont in een klein huisje in Gozen en zijn vader moet heel hard werken voor de faro.